je zou zeggen, als je bevrijd bent, heb je met het ik geen probleem. Want het is tweeledig. Aan de ene kant hoef je niets kwijt te raken. Je ik is een instrument die je gebruikt om te verbinden, te interacteren met anderen die vanuit een ik functioneren. Want anders ben je ongrijpbaar voor ze. Ben je onafvolgbaar. En dat is niet iets dat je kunt doen vanuit je betrokkenheid, vanuit de liefde, de grenzeloze liefde die je voelt. Om die verbindingen aan te gaan, dus ga je ik, Maar ja, er zijn momenten zoals deze... ...waar ik kan stoppen met ikken. Maar dat vraagt even... ...een moment van bezinning... ...om... Uh, ...de standpunten... ...de meningen... ...de inzichten die... ...via een ik of mijn ik... ...aanzet om... Uh, ...grijpbaar te zijn voor anderen... ...weer los te laten laten oplossen in mijn grenzenlosheid. En wat er ontstaat is ook het besef van de betrekkelijkheid van de ik die ik hanteer. En dat is een echte bevrijding. Dat is precies daar waar oorlog en vrede begint en eindigt. Een oorlog in het kleine, in het mini, in de mini-wereld, je eigen wereld, die niet zo mini is als het enige is waar je leeft, want het is alles. Of is in het, in het helaal, of in deze hele wereld, fysiek gesproken, alle landen inbegrepen, alle mensen inbegrepen. Daar halen we aan, als het ware, landelijke iken of standpunten of geloof, geloofsikken en standpunten. En zolang wij niet vanuit het zijn, vanuit het bevrijd zijn, vanuit de echte, onvoorwaardelijke liefde zijn, met elkaar in gesprek gaan, gaan we naar een oorlog die heel verwoestend zal zijn. Want wie is de eerste die durft het los te laten? Wie zal zijn degene die stopt met stenen werpen en zich openstelt voor kogel, bomen, en vernietiging. Niemand. Want een iemand kan dat niet doen. En de echte vrede komt van beide kanten. Als beide partijen, die daar tegenover elkaar staan, bereid zijn om de betrekkelijkheid van het Iken in te zien en aan anderen met liefde en openheid door te geven. Dat is de enige manier om deze werkelijkheid te redden, om milieubewust en liefdevol te zijn.